Stel je voor, je zet je geld op een spaarrekening met 2% rente. Kan je dan uitrekenen hoeveel je over 10 jaar hebt? Oké, okay, oké, okay, ik weet het. Spaarrekeningen met 2% rente, dat bestaat toch helemaal niet? Uh, nou ja, vroeger wel, echt waar, echt waar. Voor ons voorbeeld is het wel even zo makkelijk. Zeg dat je 500 euro op een spaarrekening zet met 2% rente. We kunnen nu de factor gebruiken om uit te rekenen hoeveel we hebben na 1 jaar tijd. Het nieuwe percentage is 102, het oude percentage is 100. Dus de factor is 1 200ste. Doe ik nu de factor keer 500, krijg ik 510 euro. Om uit te rekenen wat ik na het tweede jaar zou hebben, zou ik deze 510... Weer kunnen vermenigvuldigen met dezelfde factor en krijg ik 520 en 20 cent. Doe ik dit nogmaals keer de factor, krijg je 530 en 60 cent. Zo zou ik door kunnen blijven gaan, want ik krijg ieder jaar 2% rente over het hele bedrag. Als je iedere keer dezelfde factor gebruikt om te vermenigvuldigen, dan noem je dit ook wel exponentiële groei. De factor noem je dan ook wel de groeifactor. Deze is altijd uit te rekenen door de nieuwe hoeveelheid te delen door de oude hoeveelheid. Is je groeifactor meer dan 1, dan is er sprake van een toename. Zit je groeifactor tussen de 0 en de 1, dan is er sprake van een afname. Exponentiële groei zien we vaak terug in populaties van dieren of mensen. Neem bijvoorbeeld de huismus. Van dit vogeltje is bekend dat het aantal vogels ieder jaar met 7% afneemt. Dit jaar zijn er in mijn woonplaats 25.000 mussen geteld. Ik maak een tabel bij de situatie met tijd en jaren en aantal vogels. Bij 25.000 mussen zet ik 0 jaar. Daar bedoel ik mee dat er 0 jaar voorbij is gegaan vanaf nu. Om 1 jaar vanaf nu uit te rekenen doe ik de 25.000 keer de groeifactor 93 honderdste. Hoe kom ik daaraan? Als de afname 7% is, blijft nog 93% over. Dat gedeeld door 100% levert me de juiste groeifactor op. Na 1 jaar tijd zijn er dus nog 23.250 mussen over in mijn woonplaats. Doe ik dat de groeifactor, weet ik hoeveel er 2 van jaar vanaf nu nog zijn. Namelijk 21.622,5 omdat halve mussen niet zo diervriendelijk is, gewoon afronden op hele mussen. Als ik dat weer keer de groeifactor doe, weet ik dat 3 jaar, 4 jaar enzovoort. Als je bij mijn tabel over mussen tussen ieder jaar de groeifactor zou uitrekenen, kan het zijn dat deze niet iedere keer precies hetzelfde is. Dat is doordat ik de getallen heb afgerond naar hele mussen. Dit is dus geen probleem. En we zijn alweer aan het einde van deze video. Ik hoop dat Wiswereld ook exponentieel kan blijven groeien. En jij kan daarbij helpen door te liken, je te abonneren en onze video's te delen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.